Goedendag. Ja, een redelijk rustig weerbeeld. Daar hebben we deze dagen mee te maken. Vaak droog, vaak wolken ook. Vandaag bijvoorbeeld ook nog een stevige wind erbij. Al met al toch echt wel ook wat herfstachtig weer, maar dan van de rustige kant. Dat levert ook mooie foto's op natuurlijk de herfst altijd, mooie paddenstoelen in het bos. Het is momenteel prachtig in het bos, ook met al die kleuren die er aanwezig zijn. De komende dagen er komt niet echt heel veel verandering in het weerbeeld. We hebben af en toe die hele rustige dagen met wolkenvelden. Soms ook een dag met flinke zonnige perioden. En zo af en toe gaat er ook een storing passeren. Ik ga dat laten zien aan de hand van het Amerikaans model dat we oppakken op woensdagmiddag. En dan zien we wat neerslag boven de Noordzee en boven het eh, zuidoosten van Groot-Brittannië. Dat is een front en dat front dat komt geleidelijk aan onze kant op en dat zal vanavond gaan passeren. Daarachter klaart het weer op en hebben we bijvoorbeeld donderdag flinke zonnige periode. En dan is het eigenlijk weer wachten op de volgende storing. Ik zal de animatie gaan aanzetten, het gaat allemaal vrij snel, maar dan hebben we wel heel duidelijk een idee dat er zo af en toe is een storingtje passeert. Hier komt weer de volgende aan Weer wat rustiger, dan weer de volgende rustiger, de volgende, kortom, een wat wisselvallig weerbeeld zonder echte grote uitschieters. Stormachtig weer of juist heel warm weer, dat zit er voorlopig niet in. Nou, De kaart is gestopt op woensdagavond en dan zien we bijvoorbeeld dat er weer net zo'n storinkje over ons heen ligt. Maar een uitlopen van een hoger drukgebied volgt dan alweer en dat zorgt dan meestal weer voor zo'n rustige dag. Ik zei het al, echt uitschieters zitten er niet in. Nou, dat kunnen we ook heel mooi zien aan de die laat een temperatuurbeeld zien voor de komende tijd, waar nauwelijks variatie in zit. Dat betekent dat we vaak te maken hebben met maxima, nou laten we zeggen, tussen de 15 en 19 graden. En de minima, die liggen vaak onder of rond de 10 graden. Wat wel opvalt, is dat het in het weekende misschien ook wat kouder kan gaan worden. Als er dan net zo'n opklaringsgebied in de nacht overtrekt en de wind valt ook een beetje weg, ja, dan kan die temperatuur terug gaan zakken naar een graadje of 5. Maar dat is nog vrij onzeker. Volgende week ook nog steeds datzelfde patroon met maxima zo tussen 15 en 17 graden en in de nachten rond de 10 graden. Nou ja, als je dan een weerbeeld hebt met soms wolkenvelden, af en toe een beetje regen, maar ook zonnige dagen, dan zouden we dat ook in de zonpluim moeten terugzien. En dat zien we dan ook wel woensdag, dat is toch wel een overwegend bewolkte dag, zeker het tweede deel, dat is vandaag. Maar morgen, dan is er toch flink wat zon te verwachten. We zien veel geel en dan vrijdag en zaterdag, dan wordt het weer een beetje 50-50. Op zondag net een wat betere dag als we naar de zonneschijn kijken en volgende week, nou, het is gewoon een wat wisselvallig weerbeeld als we... naar ...naar de bedekkingsgraad kijken van de bewolking. Er is af en toe ruimte voor de zon. Vaak zal toch ook wel bewolking overheersen. Kijken we ook nog even naar de neerslag. Dan zien we dat er met name op zaterdag... ...toch wel een aanzienlijke kans is. Zondag, dat wordt een droge dag. Dat is ook goed nieuws bijvoorbeeld... ...voor de marathon in Eindhoven. We verwachten daar geen neerslag. Maandag en de dagen erna... ...dan wordt het toch langzaam maar zeker weer wat uh, natter... ...zoals het er nu naar uitziet. Met name woensdag, donderdag en vrijdag... ...is de neerslagkans toch aanzienlijk hoog. Kortom... Deze herfst die kabbelt gewoon door voorlopig, zonder dat er echt extremen zijn. Nog een fijne dag.